Als ondernemer wil je niet dat je bedrijfsvoering wordt verstoord door cyberrisico's. Zorg daarom dat je weerbaar bent tegen cyberdreigingen. Moeilijk is het niet. Het begint met deze vijf basisprincipes. 1. Maak vandaag nog een inventarisatie. Bepaal welke onderdelen en informatiebedrijf kritisch en gevoelig zijn. Zo voorkom je bijvoorbeeld het lekken van gegevens of verstoring van je bedrijfsvoering. 2. Kies de meest veilige instellingen voor apparatuur, software en internetverbinding. Zo kunnen cybercriminelen je systemen niet binnendringen. 3. Houd apparaten en software up-to-date. Zo voorkom je vervelende verrassingen. 4. Geef mensen alleen toegang tot systemen en data die ze nodig hebben. Zo voorkom je onaangename situaties. 5. Bescherm jezelf tegen virussen en andere malware. Zo voorkom je dat een virus zich razendsnel kan verspreiden over je bedrijfsnetwerk. Je kunt weerbaar worden tegen cyberdreigingen als je steeds de 5 basisprincipes toepast in je bedrijf. Meer weten over veilig digitaal ondernemen? Ga naar digitaltrustcenter.nl.